Goedemorgen dames en heren, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. morgenpraat. Geweldig dat we er weer zijn. Echter, ik heb een probleem. Zoals je kan zien, achterraampje beslagen. Uh, natuurlijk, door de temperatuur die we nu hebben buiten. Ja, gaat, wordt alles, uh, gaat alles bestaan. Dus ik, ik heb hier de aanjager, wil ik aanzetten, maar dan krijg je dat allemaal te horen. Dan kun je hier niks volgen. Ik zit eigenlijk met een dilemmaatje. Wat ga ik nou doen? Ga ik daar een beslagen auto euh, hebben? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar goed. Goed, vandaag. Vier rondjes weer. Tempotje iets lager. Waarom? Gisteren heb ik samen met de veteranen weer een keer gevoetbald. Halfveld veld weliswaar. Maar dan sta je toch ongeveer een uur en een kwartier op het veld. Een beetje heen en weer te dribbelen en te doen. Een beetje met die bal te goochelen. Dus ik ben toch de hele tijd bezig. Had ik er nog aan zitten denken, van ja ga ik dit doen ja of nee, ga ik dan nog vandaag hard lopen? Jazeker. Jazeker. Ik vind het toch, uh, ja, dit is iets wat, wat, wat een beetje ingebouwd is. Wat nu natuurlijk uh, zeg maar een bepaald uh, ritme is. En uh, ja, nou dat. Oh. oh, dan krijg je dat ook weer. Oh de zon achterop. Maar goed, uh, het is helemaal zo. Mag ik nou nog wel zitten bedenken, ik heb hier, kijk, ik heb hier mijn sportkaart weer bij me. Ik zit even te denken, want ik, heb, ik hoef vandaag niet te voetballen. Of na het voetballen toe, zo moet ik zeggen. Dus ik heb extra tijd om dan nu vandaag naar de sportzaal te gaan om mijn uh, bovenlichaam een beetje te pakken een keer. Daarna heeft wel wel het koffie of frans die, zit hier, die woont daar vlakbij. Ik zit alleen een beetje te twijfelen of dat er niet te veel wordt voor het weekend. Maar ja, daarentegen. Het is natuurlijk wel altijd even lekker. Even lekker bezig zijn. Dus waarschijnlijk ga ik dat toch even doen. Ik, denk dat, ik dat toch even ga doen. Even lekker met het bovenlicht bezig zijn. De, de, de, bij de bij het hardloop heb ik ook uh, mijn, mijn baasoefeningen voor mijn benen nog een keer. Ik bent je benen aan het trainen, maar dan nog eens een keer wat, wat extra oefeningen erachteraan. Om ze even, even een keer ja, een beetje door te trekken. Dus die benenoefening heb ik uh, nu al gehad. Wat uh, lunches, uh, jumping jacks. Uh, en ik heb dan uh, vorige week ondervonden met een uh, steen die daar staat. Kan ik mooi uh, uh, boxings uh, doen of weet het ook weer. Uh, step-ups, maar dan hoger. hoge. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is goed voor de benen. Uh, ja, ik, ik ben intussen uh, toch aan het doen rijden. Om dus zo meteen de, mijn bovenlichaam te gaan doen. Ik ga het toch doen. Ik ga het toch doen. Dan moet ik alleen even... Ja. Zoals ik al zeg, de ramen zijn nog een klein beetje beslagen. Ook hier aan de, aan de voorkant. Dus uh, ik moet even oppassen. ik oppassen. Ik ben benieuwd of ik daar überhaupt binnen kan. Ik heb uh, het pasje laten, uh, meer laten activeren de vorige keer toen ik erheen ging. Toen ging hij niet open, bleek hij uh, niet geactiveerd zijn voor uh, 24-7. Uh, dus ja, hoe dat, dat uh, kon, kan, dat weet ik niet. Zij hadden het erover dat uh, de abonnement gestopt was vanwege corona. Dat vind ik best wel raar. Dat doe het via een bedrijfsfitnessplan een bedrijf en uh, die heb ik gewoon doorbetaald, zover ik weet. En anders weet ik het ook niet. <coughs> maar goed, hij zou nu geactiveerd moeten zijn, dus als het goed is, zou ik meteen met hem. Kan ik niet binnen, kan ik er zo nog wat comfy bij vast. Nou, voor de rest is er vrij geweest met de dames. Misschien dus uh, voetbal voor de dames. Uh, ja, dat dan nog Zo dus heb je natuurlijk allerlei andere zaken oh. Andere zaken die uh, natuurlijk uh, deze week uh, naar boven zijn gekomen. Bepaalde zaken waarvan ik zeg van ja jongens, daar gaat, daar gaat het allemaal over. Discussies over het hele uh, coronabeleid natuurlijk. Uh, discussies over uh, dat hele toegangsbeleid. Ik controleer en niet. Als ik naar de horica ga, dan, uh, dan moet ik zijn uh, pasje hebben, zijn code hebben of iets dergelijks. ga ik in de winkel daarnaast met die hele klucht wat in de café zit, dan mag ik er zo binnenkomen. Of eigenlijk andersom gezegd, als ik met, uh, met een hele groep mensen in de winkel uh, ga en daarnaast in de café en ga met, die, met dezelfde mensen wat ik mee in de winkel sta na het café, dan mag ik in één keer het café niet in. Ja. Maar goed. Goed, uh, ik ben uh, aangekomen bij de uh, uh, fitness, dus ik uh, ga mijn auto parkeren en dan ga ik eens kijken of ik uh, binnen kan. Ja, even kijken. dit goed? Dit gaat goed. Oh. Oh. Dit ging niet goed. Oh. Yay! Ik ben er. Nou, ik zou uh, zeggen... Uh, fijne zondag verder. En... Uh, oh ja, ik... Uh, heb weer een nieuw filmpje gemaakt. Voor YouTube. Het ging een beetje een verlaat filmpje. Maar... Uh, die ga ik er straks op zetten. Of hij staat er al op. Op het moment dat jullie dit zien. Weet niet. Ik zou geval zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende week zondag en dan zeg ik tjoe.